De F15 IJsselmonde bestaat uit twee fietsroutes van elk 18 kilometer lang die onderling met elkaar verbonden zijn. Met de F15 worden woon- en werklocaties in Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Rotterdam Zuid, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht goed op de fiets bereikbaar. Om ook over een langere afstand duurzaam te kunnen reizen, sluit de F-15 IJsselmonden aan op belangrijke openbaar vervoersknooppunten in de regio. Zo kun je op station Barendrecht makkelijk overstappen op de trein. Op de Ringdijk in Ridderkerk kun je met de fiets op de waterbus stappen en zo bijvoorbeeld naar Dordrecht, Rotterdam, Krimpen aan den IJssel of Alwasserdam doorreizen. Zo werken we samen aan steeds meer aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsroutes en wordt het steeds logischer om, ook bij middellange afstanden, voor de fiets te kiezen.